Denken jullie ook wel eens over de aarde na als één groot levend organisme? Ik ook niet. Dat is ontzettend onzin. Maar toch is de waterhuishouding van de aarde een ontzettend bijzonder iets. De zee, de bron van al het water, gaat al het water heen en via verdamping komt al het water er weer uit. Gaat naar de bergen en... Vanuit de bergen naar de rivieren en een klein beetje van al dat water komt ook bij ons mensen terecht. Om uiteindelijk ons te voorzien van water, van de bron van het leven. We drinken het, we wassen ons ermee, uiteindelijk plassen we het uit. En nadat wij er zo dankbaar gebruik van hebben gemaakt, komt al dat door ons misbruikte water uit in de riolering. En in de riolering wordt het, als het goed is, goed genoeg schoongemaakt en uiteindelijk weer teruggeleid naar de bron van al het water in de hele wereld, de zeeën. Vandaag gaan we het hebben over het lymfesysteem. Zou je kunnen vergelijken met deze riolering? Tot zo. Het lymfesysteem. Ook wel bekend als de tweede viool van de animale transportsystemen. Het lymfesysteem wordt vaak vergeten als we het hebben over transport in het lichaam van dieren. Maar uiteindelijk is dat lymfesysteem essentieel om ons lichaam in goede staat te houden. Hiervoor gaan we eventjes terug naar weefselvocht. Jullie, dat heb ik een paar lessen terug uitgelegd. Weefselvocht is wat er, wat er ontstaat als in de haarvaten, in verschillende organen, bloed, bloedplasma specifiek, uit de bloedvaten wordt geperst. Uit die haarvaten wordt geperst. Ja, dat zie je hier gebeuren. En wat ik toen had uitgelegd is, hè, bloedplasma, daar zitten dan allemaal voedingsstoffen in. En die voedingsstoffen die worden opgenomen door de cellen en het grootste deel van dat weefselvocht dat komt weer terug in die bloedvaten. In die haarvaten. Dat komt doordat daar bloedeiwitten in zaten. En die bloedeiwitten die zorgden ervoor dat dat bloed werd teruggetrokken. Nou, nu is het zo. Dat niet al dat weefselvocht terug kan worden opgenomen in het bloed. Een deel van dat weefselvocht... Blijft hangen en verandert dus niet in bloedplasma. 85% kan ongeveer worden opgenomen door de haarvaten, en ongeveer 15% kan uiteindelijk via deze weg worden opgenomen door het lymfesysteem. Vanaf dat moment wordt weefselvocht ook ineens lymfe genoemd. Dus je hebt bloedplasma in de bloedvaten dat verandert in weefselvocht zodra het uit de bloedvaten is. En dat kan weer veranderen in lymfe zodra het in het lymfensysteem terechtkomt, En dat lymfensysteem dat heeft eigenlijk twee grote functies. Eén, ervoor zorgen dat dat weefselvocht dat uit het bloed is gekomen, dat het weer terug in het bloed terechtkomt, Omdat je anders continu vocht zou verliezen. En ook... De zuivering van het lymfe zelf. En de zuivering van het lymfe zorgt er dus voor dat je bloed wordt gezuiverd. Hoe dat precies werkt ga ik nu uitleggen. Allereerst moeten we kijken naar lymfenvaten. Vanuit weefsels komt, bloed dus, of komt weefselvocht terecht in lymfenvaten. En die lymfenvaten zijn eigenlijk best wel vergelijkbaar met aderen. Je weet nog, aderen daar heerst heel lage bloeddruk in vergelijking met slagaderen. En daarom zit er van die kleppen in aderen die ervoor zorgen dat bloed maar één kant op kan stromen. Kan alleen maar die kant op, niet terug. Die lymfenvaten, daar zit ook heel erg weinig druk op. En om er dus voor te zorgen dat het lymfe maar één kant op blijft stromen, zitten ook in het lymfevat dit soort kleppen. Nou, lymfevaten, daar hebben we een heleboel van en die komen samen in lymfeknoopen. Um, zo'n lymfeknoop is eigenlijk een verzameling van waar verschillende lymfevaten in terechtkomen. En uiteindelijk komt er uit elke lymfeknoop komt er één nieuw Limfemat. Die lymfeknopen die zou je eigenlijk een soort van de zuiveringsstations van je lichaam kunnen noemen. Ik zou je je lever ook zo kunnen noemen, maar afijn. Lymfeknopen hebben daar weer net iets andere functie in. Wat vooral herkenbaar is aan lymfeknopen is dat er heel veel witte bloedcellen in zitten. Dus heel veel cellen van het immuunsysteem. En die witte bloedcellen in die lymfeknopen... Die zorgen ervoor dat ziekteverwekkers worden opgeruimd. Ziekteverwekkers zitten lang niet altijd in het bloed, die zitten vaak buiten het bloed. En die kunnen makkelijk meegenomen worden naar die lymfeknopen. in die lymfeknopen, daar worden dus heel veel witte bloedcellen komen bij elkaar. Om al die ziekteverwekkers die daarheen worden meegenomen, waarvan het delen al onderweg zijn afgebroken, om daar echt alles volledig af te breken, volledig op te ruimen zodat die ziekteverwekkers niet meer in je lichaam zitten. Daarom is het ook zo dat bij infecties je soms merkt, of je hoort er wel eens over, dat je lymfeknopen kunnen, kunnen opzwellen. Dat is namelijk omdat het immuunsysteem dan keihard aan het werk is en er meer ruimte in die lymfeknopen zit om meer en meer ziekteverwekkers op te ruimen. Als je dat lymfesysteem bij elkaar bekijkt, dan bestaat het dus eigenlijk uit het lymfevatstelsel, dat zijn alle lymfevaten bij elkaar, plus die lymfeknopen waar lymfevaten bij elkaar komen en waar het lymfe wordt opgeschoond. Uiteindelijk komen al die lymfevaten samen in twee onderdelen, namelijk hier de rechter lymfestam, let op er bestaat geen linker lymfestam, en de borstbuis en die borstbuis en die linker en die rechter lymfestam die komen uiteindelijk al het lymfe wat daarin zit nadat het een heleboel nadat het een heleboel zuivering heeft plaatsgevonden komt dat uit in een ader die heel dicht bij de bovenste holle ader ligt die bovenste holle ader zal hier zo ergens zijn daar komt dat lymfe wat helemaal is opgeschoond komt dat weer terug in het bloed en vanaf dat moment vormt het weer onderdeel van het bloedplasma. En zo zorg je er dus voor dat al dat lymfevocht, al dat weefselvocht, wat niet terug opgenomen kon worden in het bloed, toch weer terugkomt in je bloed nadat het is opgeschoond van bijvoorbeeld allerlei ziekteverwekkers. Maar wat gebeurt er nou als dat weefselvocht niet goed wordt afgevoerd? Dan krijg je wat we noemen een uitdeem. Even een klein voorbeeld van een uitdeem. Dit zijn twee vingers van dezelfde persoon. En die rechter is opgezwollen. Dat komt omdat er tussen de cellen in die weefsels zit allemaal weefselvocht. En een weefselvocht wordt blijkbaar in dit geval niet goed afgevoerd. Het komt best wel vaak voor uitdemen. Um, vooral bij vrouwen is het, een bekend, is het een bekende situatie dat bijvoorbeeld benen worden opgezwollen als, uh, als ze veel lopen of juist als ze veel zitten, veel staan. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. De oorzaken van zo'n uitdame kunnen er meerdere zijn. De twee hoofdoorzaken waarvan ik wil dat je die kent, is één. Of het lymfensysteem werkt gewoon niet zo goed, waardoor er minder vocht wordt afgenomen. Dus denk nog even aan die 85% versus die 15%. Die, die haarvaten die kunnen echt maar 85% opnemen. Dus als het lymfensysteem niet goed werkt en je uiteindelijk maar bijvoorbeeld 7% kunt opnemen, dan is het dus zo dat dat vocht de hele tijd zal blijven ophopen in je weefsels, zonder dat er genoeg uit wordt gehaald door je lymfesysteem. Een andere mogelijkheid is dat je bloedvaten te weinig weefselvocht terugnemen. Bijvoorbeeld, je bloedvatenstelsel, die haarvaten, die nemen nog maar 70% van het weefselvocht terug. Dan nog hebben die lymfenvaten niet de capaciteit om die andere 15%, dus om in totaal 30% van al het weefselvocht op te nemen. Dus dan blijft dat weefselvocht zich ook ophopen. Een bekend voorbeeld daarvan is het honger, is het honger -uideen. En dat ontstaat door eiwittekort. Jullie hebben het er al even over gehad bij het hoofdstuk voeding. Als je een eiwittekort hebt, dan ga je eiwitten gebruiken vanuit je hele lichaam. Om toch nog ervoor te zorgen dat je genoeg eiwitten kunt gebruiken voor vitale functies. Voor dingen die ervoor zorgen dat je blijft leven. En een van die eiwitten die wordt gebruikt en niet meer wordt aangevuld omdat je te weinig eiwitten binnenkrijgt, dat zijn die bloedeiwitten. En weten jullie nog, die bloedeiwitten die zorgden ervoor dat weefselvocht weer terug wordt opgenomen in die haarvaten. Dus als je te weinig van die bloedeiwitten hebt, dan wordt dat weefselvocht wordt niet meer goed teruggetrokken. En dan krijg je dus die zwellingen. Dit is alles wat ik wilde vertellen over het lymfesysteem. Dit is ook het einde van hoofdstuk 10. Ik wens jullie heel veel succes met het herhalen van dit hoofdstuk.